I. In deze video ga ik iets vertellen over de T-klank aan het eind van een woord. Die wordt in het Nederlands met een T of een D of DT geschreven. Maar klinkt altijd als een T. In het Engels bijvoorbeeld is dit niet zo. In het Engels spreek je de D in bijvoorbeeld good, uit als een d. Dat is in het Nederlands niet. Wij zeggen goed, met een t-klank aan het eind van het woord. Anderstaligen uit Spanje, Spaanstalige landen en ook Aziaten laten soms alle t-klanken aan het eind weg, omdat ze die niet gewend zijn in hun eigen taal. Dat moet natuurlijk wel. Dus vandaag gaan we oefenen met die t-klank in het Nederlands. Nog één keer de regels op een rij. De d aan het eind van een woord klinkt als een t. Dit is bijvoorbeeld een tomaat. Hoe zou je een tomaat omschrijven? Een tomaat is rood en rond. Wij zeggen dat in het Nederlands met een T. We zeggen dus niet rood en rond. Nee, rood en rond. Ik heb de uitspraak expres tussen haken gezet. Het is dus niet wat je schrijft, maar wat je hoort. De tweede regel. Je moet alle T-klanken laten horen. De man... Is niet hetzelfde als de mand. En ik koop is niet hetzelfde als zij koopt. Ten slotte, ook dt klinkt als een t in het Nederlands. Dit is het land. Je hoort een t-klank. En dit vliegtuig, land. Dezelfde uitspraak, het ruimt. het land, heiland, klinkt precies hetzelfde. Ben je klaar voor een paar oefeningen? Dan gaan we beginnen. We beginnen met een gesprek tussen twee vrienden. Vriend A zegt, ga je vanavond mee naar het paard? Vriend B zegt, wat ga je daar doen? Ronald geeft een feest. Echt? Wat leuk, maar ik heb geen tijd. Ik moet om acht uur werken in de supermarkt. Oh, wat jammer. Hij heeft zelfs een band gehuurd. Wat cool. Heb je wel genoeg geld bij je? Dat hoeft niet. Het kost niks. Ronald betaalt. Nou, dat klinkt goed. Veel plezier. Bedankt. Werk ze. Tot morgenochtend. Dat was een heel gesprek. Ik ga nu een paar woorden uit die tekst voorlezen. Zeg de woorden na en neem je stem op. Met een voice recorder. Zet je laptop of je computer hard, zodat je mijn stem ook kunt opnemen. Zo kun je je uitspraak met mijn uitspraak vergelijken. Ben je klaar? Daar komen de woorden. Het feest. De bent. Vanavond. Goed. Het geld. Het paard. Echt. Ronald. Hij betaalt. De supermarkt. Hoe ging dat met de woorden? We gaan nu de zinnen nazeggen. Doe gewoon hetzelfde als daarnet. Ronald geeft een feest. Hij heeft een band gehuurd. Dat klinkt goed, maar ik heb geen tijd. Wat jammer. Vanavond werken. Ik werk in een supermarkt. Heb je genoeg geld? Het kost niks. Ronald betaalt. Bedankt. Tot morgenochtend. Oké, okay, we gaan het wat moeilijker maken. Je gaat niet nazeggen, maar je geeft antwoord op mijn vraag. Bijvoorbeeld, geeft Ronald een feest? Ja, Ronald geeft een feest. Die vraag... Uh, die staat hier en daarachter zie je wat voor antwoord jij gaat geven: ja of nee. Ja? Heeft hij een band gehuurd? Klinkt dat goed? heb je tijd Vind je dat jammer Moet je vanavond werken? Werk je in een supermarkt? Heb je geld? Betaalt Ronald alles? Ben je morgenochtend thuis? Dat waren ze. We gaan het gesprek van daarnet nu samen doen. Ik ben persoon A en jij bent persoon B. Let op de eind-t's. Je ziet hier dat de letters D en T lichtblauw zijn gekleurd. Dat zijn de t-klanken waar je op moet letten. We gaan beginnen. Ga je vanavond mee naar het paard? Ronald geeft een feest. Oh, wat jammer. Hij heeft zelfs een band gehuurd. Dat hoeft niet. Het kost niks. Ronald betaalt. Bedankt! Werk ze! Tot morgenochtend! Dat was de oefenvideo voor de T-klank aan het eind van het woord. Ik hoop dat je iets hebt geleerd. En als je verder wilt oefenen, kun je bijvoorbeeld woorden met de T-klank aan het eind, die je op tv of op de radio hoort... Nazeggen of woorden die je vaak gebruikt met een t en een d aan het eind, opschrijven en voor jezelf herhalen. Vraag iemand in je omgeving om feedback. Heel veel succes!